Welkom bij iedereen kan haken. We gaan vandaag een jongenspenser haken in de zandsteek. En uh, ik heb de zandsteek even omgedraaid. Gewoon, het is heel makkelijk. Ik ga het heel rustig uitleggen. En um, er wordt zo weinig voor jongetjes op uh, internet gezet dat ik dacht: um, ik ga een hele simpele uh, spenzer maken. Waarvan je zegt van, ja die kan je in elke maat haken. En ik heb hier alleen het achterpandje pas klaar. En we gaan samen het voorpandje haken. Ik wil eerst even iedereen hartelijk bedanken voor de leuke reacties op iedereen kan haken van YouTube. Ja, dat motiveert om toch door te gaan, om leuke dingetjes neer te zetten. En ik ga jullie nu heel rustig uitleggen wat je nodig hebt voor een jonge spencer en dan kan je die in alle maten haken dus um, en ik heb het zo simpel mogelijk um, in mijn hoofd dus gewoon uh, rechte stukjes en heel makkelijk met minderen en dit is het achterpandje en dan zie je het al van hey dit uh, ja, dit kan ik ook dit is gewoon eventjes goed de maten opschrijven en dan kan je het, maar ik ga het nu even wegleggen en dan ga ik vertellen wat je nodig hebt, een bolletje blauw, lichtblauw, grijs en wit en even kijken of ik het label, ja ik heb het label nog het is wederom super soft van Zeeman, kijk dan heb je ook voor een leuk bedragje een spencer klaar dus dit is de wol. Haaknaald nummer 6. Een schaartje. Een centimeter. Een stopnaald. Een pen. een liniaal kan een gewone lineaal zijn hoor, hoeft niet één op schaal en een paar markertjes en wat ook wel leuk is om op een uh, truitje te zetten ja, dat het handgemaakt is en deze zijn ook te koop bij ja zeeman maar ik denk ook wel bij de action, ik geloof dat ik deze bij de action heb gehaald, kijk en als je dan een eigen gemaakt truitje hebt en je zet er toch nog eventjes zo'n klein labeltje onderaan, ja dan ga ik straks doen dan gaan we even beginnen over de maten van hoe doe je nu de maten en dan heb ik dit uitgetekend deze ik zal even heel goed in beeld houden kijken hoe ik het het beste kan filmen deze zal je nog vaker uh, zien uh, je ziet even goed momentje hoor even alles goed neerleggen je ziet hier de kolom met de maten en dit is de breedte en dit is de lengte en dit ongeveer de leeftijd een indicatie en uh, ja dit is de lengte van een kind als je deze tabel uh, goed uh, erbij pakt iedere keer of je meet de maten van je eigen kindje of uh, van je neefje of nichtje of voor wie je het ook wil haken um, ja dan kan je in elke maat kan je een spencer maken en ik heb deze maat aangehouden de breedte 28 en de lengte 40 en dan zal ik nu laten zien en daarom heb je ook een lineaal deze keer nodig hoe je dat gaat doen, je hebt natuurlijk ook papier nog nodig, dat had ik niet gezegd maar je, je tekent even een gewoon een, um, een rechthoek hier een beetje het midden van Je hebt een uh, rechthoek maken en je maakt een middenvoorlijntje. Je zet ongeveer in het midden, dat maakt niet zo heel veel uit. Nog zo'n stippellijntje en dan pak je weer de maten erbij. En dan staat hier breedte 28. Kijk, een keer goed kijken en de lengte is 40 centimeter dan zet je bij 28 centimeter is dus die breedte en de lengte is dus 40 centimeter dat is de maat die je wil hebben en je hebt uitgekozen het is maar eventjes om te kijken dat je snapt hoe je dus een spencer voor alle maten kan maken we hebben deze maat uitgekozen. Maat 86 tot 92. En die is dus 40 cm in de lengte en 28 cm in de breedte. Dat is het enige wat je moet opschrijven. En dan verder kijken we hier even naar dit patroon. En dan gaan we nu even meten wat ik heb gehaakt. Armsgaten 22 centimeter, dus tot de armsgaten 22 centimeter, tot armsgaten. Nou, dat weet je ook weer. Um, je hebt 2 centimeter nodig voor een halslijn, dus je hebt 40 centimeter min 2, dus die halslijn en dan pak ik weer even het achterpant erbij en dan ga ik nu meten 6 centimeter en 6 centimeter 6 centimeter en 6 centimeter dat is voor de schouders. En dan gaan we deze, stu dit stukje nog meten. Voor de armsgaten. Ja, 3,5 ongeveer. Ik heb 1, 2, 3 veetjes overgeslagen. 3,5. Zeg de armsgaten zijn 3,5 en 3,5. Ik maak nu even een lijn ongeveer hoor. Dit zijn dus de hoeken voor de armsgaten En dan moeten we nu nog even hier. Uh, dit is dus 6 centimeter hier hou je 6 cm aan en aan deze kant hou je 6 centimeter aan. En dan is dit De halsopening. En dan heb je het patroon voor het achterpand. En zo teken je iedere maand uit, maar dan gaan we nu aan de zandsteek beginnen dan leggen we dit allemaal even weg, je moet het gewoon rustig op gaan zetten um, wil je aan het achterpand beginnen dan zet je 40 steken op, maar we beginnen nu nog niet aan het achterpand, kijk dit is het achterpand en die voorkant hou je hier door de begindraad rechts te houden. Dit is het voorpand. En als je dit namet, tenminste, dit heb ik net nagemeten en nagetekend. En dan gaan we nu aan het voorpand beginnen om even de zandsteek uit te leggen. Dus je pakt nu je haaknaald en een draadje en je zet 40 steken plus 3 op. Dan ga ik nu mee haken met lichtblauw. En deze afmeting is hetzelfde als het achterpand. Dus je begint uh, 43 uh, lossen, zet je op en dan zie ik uh, het na weer terug. je hebt nu 43 lossen opgezet en je begint een tweede vanaf de haaknaald met een vaste en je gaat de hele toer met vaste doen kijk hier hebben we ook eerst vaste gehaakt en dan pas de zandsteek kijk hoe mooi die zandsteek is ik ga het dadelijk lekker uitleggen en dan kan je aan de slag met je spencer. dus we maken deze toer af met vaste en ik zie je op het eind weer terug en we zijn nu bijna op het einde van de toer met vaste de eerste toer van het voorpand je mag ook met het achterpand beginnen hoor maar ik omdat ik het achterpand al af heb, denk ik ik doe samen even het voorpand en dan leg ik meteen de zandsteek uit. Je keert je werk altijd met één losse. Dus we keren het werk. Dit zijn gewoon een rij vaste om het begin te maken. En dan zetten we een stokje in die eerste steek. Dus in die eerste steek die we hebben gehad. Met die vaste daar zet je een stokje in, dan gaan we een stokje over, of een steek overslaan. En dan zetten we in de volgende hier een stokje en in diezelfde steek een vaste. Je slaat een steek over en je zet een stokje en in dezelfde steek een vaste. een overslaan, een stokje, en in dezelfde steek een vaste, een overslaan, een stokje en in diezelfde steek een vaste, 1 overslaan, een stokje een vaste, een overslaan, een stokje en een vaste En zo maak je de hele toer af en op het eind zie ik je weer terug En we zijn op het einde van de toer en we zetten in de laatste steek zetten we een vaste en daar eindig je altijd mee met een vaste en je keert de toer altijd met een losse, dan keer je je werk en dan gaan we weer een stokje in die eerste steek zetten en dan gaan we opzoeken tussen die V'tjes de openingen en daartussen zet je weer een stokje in de volgende opening en in diezelfde opening zet je een vaste weer in de opening een stokje en een vaste, in die opening een stokje en een vaste een stokje en een vaste zie je en zo krijg je die zandsteek en dadelijk sluit dit wel hoor dan uh, komt dit weer dichter bij elkaar te liggen en naarmate je meer toeren hebt en we maken deze toer even af en ik zie je op het einde weer terug en we zijn op het einde van de toer nog een keer een stokje en een vaste en dan ga je weer even op het laatste die steek zoeken, ik pak je gewoon hier in het midden, en dan zet je nog een vaste, zo eindig je altijd je toer en weer een losse, en je keert je werk weer, en je gaat aan de volgende toer beginnen. Je slaat om in de eerste steek een stokje. En weer in de opening een stokje en een vaste en dat is de zandsteek. Hij is heel simpel. Je hebt hem zo door. Het is dat je moet eindigen met een vaste en je begint of dan keer je je werk met één losse en je begint met een stokje in die eerste steek. En dat is de zandsteek. Je kan hem ook andersom doen, hoor. Eerst de vaste en dan het stokje. Het is maar net wat je wil. Maar ik heb het zo gedaan met een stokje omdat ik gewend ben om eerst om te slaan begin ik gewoon met een stokje en een vaste en het haakt echt heel lekker weg omdat je in die opening elke keer je stokje zet en een vaste en dit is de zandsteek en dan gaan we nu even tekenen naar het voorpand hoeveel tot hoe ver dat we nu moeten want dit is dus het voorpand en nu moeten we tot de halsopening gaan doorhaken en je kan doorhaken nu met lichtblauw 10 toeren 2 toeren wit 2 toeren grijs 2 toeren donkerblauw 2 toeren lichtblauw 2 toeren wit en twee toeren grijs. En dan kan je aan donkerblauw beginnen. Maar als je andere kleurtjes wil, kan ook. Nu gaan we verder haken. En dan um, zie ik je weer terug. Maar we moeten even meten voor het hoofdje. Want het is ongeveer 47 centimeter gedeeld door 2. Nou zeg uh, ongeveer 23,5 dat je nodig hebt en dat betekent dat je halsopening hier moet beginnen en dan pak ik even mijn marker erbij, ik zet nu eventjes een speld want ik kan de marker even niet vinden want je meet dus deze lijn hou je aan hierboven vanaf deze lijn ga je meten en dan meet je de helft van het hoofdje van de omtrek naar beneden en ja ligt eraan voor wie je dus uh, de spenzen gaat haken maar uh, daar zet je even een marker in en tot zover doe je het voorpand en als je dan weer hier bent dan zie ik je weer terug dus je kan nu verder en ik zie je dadelijk terug als je bij deze uh, dit punt bent en ik zal even meten tot hoe ver dat het is Bijna 16 centimeter en ik zal het even op de tekening nog aangeven: 16 centimeter tot V-hals. Dus als je met die 16 centimeter klaar bent, ongeveer hier, dan zie ik je terug en dan gaan we de halsopening doen tot de schouder en natuurlijk ook even de armsgaten en dan zie ik je weer terug we zijn nu bijna bij de 16 centimeter van het voorpand, dus dan heb je gewoon een vierkant lapje 16 centimeter bij 28 ik ga ik nu even de tekeningen bij pakken van het voorpand en we gaan dus tot 16 centimeter hebben afgesproken en we gaan nu in een twee delen verder dus je moet twee bolletjes wol pakken ik zal hem even goed laten zien voor het voorpand en je haakt dus dadelijk vanaf 16 centimeter tot de armsgaten 22 centimeter maar je pakt een apart bolletje dus vanaf deze lijn vanaf die 16 centimeter dus deze lijn ongeveer ga je met een apart bolletje en dan ga je deze kant afmaken en dan ga je deze kant afmaken dus 16 centimeter en tot het armsgat is 22 centimeter, dus we gaan nog 6 centimeter. Dit stukje 6 centimeter. Gaan we door met minderen aan de halslijn? En die halslijn uh, mogen we minderen totdat we aan 8,5 cm komen en 8,5 cm vanaf de zijkant. Dat komt door 6 centimeter en 3,5. Of 9,5, sorry. 9,5 cm. Dus we trekken hier nog even een stippeltje. En we trekken hier een stippeltje. 6 plus 3,5 is 9,5. 9,5 cm vanaf de zijkant, dat gaan we minderen en omdat ik niet weet of je eh, strak haakt of los haakt daarom werken we nu met centimeters en even niet met hoeveel steken maar we gaan nu beginnen met haken en ik haak gewoon even mee en ik moet nog even een ander kleurtje pakken blauw dus een lossen en we keren het werk We gaan weer verder met het patroon en dat is 1 in de eerste steek: een stokje, en dan ga je weer die V'tjes opzoeken en in de opening een stokje. een vaste een stokje een vaste en een losse voor te keren en nu zijn we zover dat we dus tot de helft uh, moeten haken en dan pak ik heel even een marker momentje en ik heb nu een marker en we weten dat we de helft moeten pakken maar uh, van 28 is 14 maar omdat ik niet weet hoe los of hoe strak jij haakt, kan je ook het werk dubbel leggen maar op zich is het makkelijker als je een tekeningetje maakt en we zetten hier de marker in in het midden Dan gaan we nu nog een steekje tot het midden haken, maar ik haak gewoon even mee het is wel een hele leuke steek, hè? je krijgt echt uh, plezier in de kleurtjes Kijk, en hier zijn we bij de marker, en dan gaan we tot één voor de marker. Dus die marker, die ja, die sla je over, maar dan ga je met je andere bolletje wol aan de andere kant weer verder. Maar nu keren we het werk met een losse. Als je twee bolletjes wol pakt, dan begin je aan deze kant sla je de marker over en dan begin je in deze steek, zodat je hier de opening krijgt van de uh, v-hals, nu hebben we al een los gedaan, we keren het werk en we zetten weer een stokje in de eerste, we gaan de nieuwe opening zoeken En een losse je deert weer het werk, en je moet dus ook in de gaten houden en die 9,5 centimeter, dus je moet de lengte in de gaten houden. Deze lengte nog een keer meten. Ja, 22 centimeter. Dat je bij de armsgaten begint, aan deze kant. Dus als je bij 22 centimeter bent, hou je dat goed in de gaten. En we gaan in de gaten houden dat we de 9,5 centimeter vanaf de kant aanhouden. Dat we niet verder gaan minderen dan tot we hier zijn. Dus ik zet toch even nog een marker neer. Dat we gaan minderen, dus deze mindering, even dit aan de kant. We gaan minderen tot 9,5 centimeter en we mogen er niet verder dan 22 aan het armsgat. Ik heb even markeren marker erbij gepakt, 9,5 centimeter. zet ik even een markertje in in de eerste steek een stokje nu gaan we niet door tot het eind, maar we pakken de laatste opening die bevinden en we sluiten af hier al met een v-steek of met een vaste en we maken een losse om te keren en dat doe je ook aan deze kant je mag het tegelijk doen dat je twee bolletjes pakt ik doe het dadelijk aan de andere kant precies hetzelfde en we gaan nu keren en je eindigt met een vaste en een losse om te keren en je meet weer even dat je 22 centimeter niet voorbij gaat, nou, ik zit nu op de 19 dus dat je niet voorbij het armsgat gaat, En we zetten weer een stokje in de eerste steek en we zijn alweer bij de laatste opening en we gaan het werk weer keren en ik denk dat dit al de laatste mindering is want we hebben nu die die afstand van 9,5 centimeter ja ik uh, ga nu niet meer minderen dus we hebben geminderd eentje voor de, uh, het midden de volgende rij hebben we gewoon gedaan, toen weer eentje voor het midden en de volgende rij, dan was het teruggaande toer, dan weer de heengaande rij, eentje, uh, een overgeslagen. Dus ja, hoe vast of hoe strak je haakt, ik kan nu geen steken tellen. We moeten echt met die centimeters. En dit uh, markertje was echt voor aan de bovenkant deze. Zodat je hieruit komt straks. Zodat je bandjes aan het achterpand vastgezet kunnen worden. De, dat het de schouders worden. Kijk, en aan die armsgaten hier komt straks toch nog een mooie boordsteek. Dan vult het een beetje op. dan Nu lijkt het heel dunne bandjes. Maar als hier een boordsteek nog opkomt, dan uh, vult het uh, mooier op. Dus nu mag je in één rechte lijn naar boven werken en zodat je in totaal sorry hoor ik stoot door de camera aan zodat je totaal um, bij je achterpand uitkomt en dat was uh, 40 centimeter ik schrijf het even op Even kijken, nog maar even goed naar, naar de tekening. Dan pak ik even het achterpand erbij en dan leg ik het voorpand erop. En je ziet wanneer je de goede kant hebt, als je het, zal ik even laten zien, begin draadje. Rechts van je houdt dan heb je de goede kant, dus die leg je eventjes zo als je het aan elkaar naait Niet dan leg je de goede kant op de goede kant, maar nu leg je het even op elkaar om even te meten waar je bent. Kijk, je bent hier al met die opening van die v uh, bezig, en we zijn bijna hier bij het armsgat. Dus je haakt door tot het armsgat en dan zie ik je weer terug ik ben nu bijna bij de 22 centimeter, ik heb de pandjes weer even op elkaar gelegd en je ziet hier dat je nog, je had overal uh, rijen van 10 en dat je hier nog um, twee groepjes van twee moet hebben, dus de beginstokje, twee groepjes en dan aan de grijze toe kan beginnen maar je mag ook gewoon met blauw doorgaan dat je gewoon niet meer afwisselt en dat je helemaal met blauw het voorpand doet dan hoef je niet zoveel um, kleurtjes te wisselen meer op zich um, zou ik daarvoor kiezen want dan uh, is het rustiger en dan kan je altijd nog met de boord een andere kleur pakken en je hebt natuurlijk wel veel te wisselen als je in een korte tijd uh, die bandjes wil maken dus ik ga nu uh, door met nog een toer blauw en dan gaan we hier rechtdoor haken en hier gaan we een twee groepjes overslaan en in ieder geval 3,5 centimeter aanhouden en dan ga je ook recht naar boven ja ik kies ervoor om met blauw verder te gaan omdat het anders... omdat je al best wel veel uh, moet uh, uh, wisselen van kleur maar als je graag uh, de kleurtjes exact hetzelfde wil houden als het achterpand dan, uh, ja, dan moet je dat doen is ook mooi een stokje Dus ik maak nog een toer gewoon en nadelijk uh, de volgende toer dan stop ik uh, 3,5 centimeter voor het armsgat en aan de halslijn ja, daar moet je ook gewoon uh, nu niks meer minderen Hier. En nu moet je inderdaad stoppen voor de halslijn. Dus we kunnen deze de marker er nu uithalen. En nu stoppen we hier 3,5 centimeter. Oh, momentje. Ja, de telefoon ging even. We waren bezig met meten, 3,5 centimeter. En daar een marker in te zetten. Dus ongeveer 1, 2. Ik denk dat je precies deze opening kan pakken na twee veetjes. ja het is voor de arms voor het armsgat en even nog een keer meten hoeveel dat we hebben nou we komen precies uit bij 22 centimeter en we hebben precies 6 centimeter breed zodat we dadelijk ook aan het voorpand als je het voorpand bijpakt of het achterpand sorry straks komt deze aan het voorpand, het achterpand komt aan het voorpand. Nou, dan gaan we nu weer verder en dan gaan we alleen maar omhoog werken tot we totaal vanaf onderkant tot aan de bovenkant zijn we bij 40 centimeter, en dan kan je afvechten. En dan zie ik je weer terug. En we zijn nu aangekomen als ik het voorpand op het achterpand leg. Bij 40 centimeter en dan gaan we afvechten, dus de schaar en je trekt je draadje door. En ik ben toch heel blij dat ik het in één kleur heb gehouden, want je moet natuurlijk best wel veel draadjes afwerken ja, je kan ze ook mee haken maar als je dit in één kleur houdt dan is het toch wel makkelijker want het is een vrij smalle bies maar straks komt hier natuurlijk uh, nog een, uh, een rand aan een boord maar zover zijn we nog niet we gaan nu aan deze kant beginnen en die doen we hetzelfde als aan deze kant dus je houdt hier uh, deze lengte aan die 22 centimeter en we gaan een marker zetten zodat we hier die 6 centimeter, dus 9,5 centimeter. Dus ik pak even weer een marker. Hier komt die weer even van pakken. En die zetten we erin. De centimeter. Dus 9,5, 9,5. We zetten hier de marker. En dat heeft te maken gewoon met deze afstand. Maar we gaan dadelijk stapsgewijs weer minderen. Net zoals we aan deze kant gedaan hebben. Maar we moeten wel even kijken of we de goede kant pakken. En je draadjes altijd rechts houden. Dat is je goed, dit is je goede kant dan. En dan pak je weer je bolletje op. Opzetlus. en je begint hier bij de eerste steek en je houdt je draad aan de achterkant en je trekt nog een keer door dan heb je een vaste en dan begin je met een stokje, oh ik pak een verkeerde draadje nou dat gebeurt iedereen wel eens gewoon uithalen, opnieuw insteken en de draad pakken van de bol, eentje doorhalen en door twee en je zet er meteen weer een stokje in 2. Ja, ik doe het een beetje lastig omdat het net een aangehechte draad is. Daar heeft iedereen wel eens last van. En dan ga je weer meteen na het eerste veetje het patroon vervolgen. Ja, oh, een vaste. En weer in het veetje of na het tweede veetje het patroon met een stokje van de zandsteek met een vaste een stokje en een vaste en dan gaan we door tot deze hadden we afgesproken zo en een losse en dan gaan we het werk weer keren oh sorry we zitten niet uh, dit is eventjes uh, misverstand deze marker was voor de bovenkant en dit is de marker voor het midden dus we gaan nog niet keren dus de losse moet terug we gaan nog verder met het patroon deze marker moeten we niet even negeren nog die staat voor de bovenkant voor het maat en dan gaan we door tot het midden dan gaan we minderen alleen maar door middel van dat we eerder zeg maar weer naar rechts haken ja we haken deze zetten we nog een stokje en een vaste in En een losse om te keren. En dan keer je weer je werk. En dan ga je weer door tot het armsgat. Met twee keer nog minderen. Je mag niet voorbij de marker komen. Want anders kom je uh, te, te, uh, te kort uit. Dus je gaat door tot 22 centimeter. En je mindert dan de halsopening tot de marker. 9,5 centimeter. En dan zie ik je ongeveer nou op het eind weer terug, ja. En ik ben nu op het einde aangekomen, en ik hoop jullie ook. En dan kun je de draad afknippen. Je kan hem vrij lang houden, dan kan je de draad gebruiken om de panden aan elkaar te naaien of te haken wat je wil. Um, je moet natuurlijk wel als je klaar bent de goede kanten op elkaar leggen en dan haak je ze of je naait ze aan elkaar en dan heb je een spencer dus dan leg je de goede kanten dit is bijvoorbeeld de goede kant van het voorpand met het touwtje rechts en het achterpand is ook touwtje rechts en dan leg je met de goede kanten leg je ze op elkaar en dan naar je de zijkant aan elkaar, in de schouderbandjes aan elkaar en dan ga je een boordsteek maken. Um, die staat al uitgelegd bij iedereen kan haken. Um, ja, je kan gewoon zoeken naar uh, boordsteek bij iedereen kan haken. En dan uh, zie je hier mijn foto en hier zie je als je iedereen kan haken op YouTube uh, intypt dan kun je zoeken weer naar de boordsteek. En die staat vrij onderaan, uh, even kijken op welk filmpje het is. Ik heb er inmiddels al best veel. Nou, dan zoek je gewoon naar boordsteek. Haken en dan is het deze video, deze video moet je hebben de maar goed het is een andere tutorial of een andere video voor nu heb je de uitleg voor de spencer gekregen van iedereen kan haken van mij en ik hoop echt dat het een leuk resultaat voor jou wordt en um dankjewel voor het kijken en graag duimpje omhoog hieronder op mijn foto klikken voor uh, abonneren en tot de volgende video